Maar bij mij heeft sport me toch wel weer gebracht wat, dat ik hier nu sta. En dat is natuurlijk heel veel. Ik vind het in ieder geval super leuk dat jullie er vandaag zijn. En we hebben bijna hier één op één training gewoon vandaag. Dus jullie hebben echt geluk met deze toppers. Het zijn veel oefeningen die we gaan doen om uh, wat makkelijker, dus wat techniekjes. Uh, een Beetje passing, uh, maar voornamelijk eigenlijk gewoon heel veel plezier hebben met z'n allen. Het is mooi om te zien hoe sporten mensen heel erg kan opleveren, Super positief. Heel veel plezier. En daar krijg ik zelf ook heel veel energie van. Sport betekent voor mij meer dan alleen maar bewegen. Je maakt sneller contact, je voorkomt eenzaamheid. En je ziet dan toch even wat hij doet, dat kan ik ook. Of wat zij doet, dat wil ik ook. Voor mensen om te proberen als ze nog niet weten wat ze leuk vinden, is dit natuurlijk een ideale kans om lekker bezig te zijn met sporten. En om uit te vinden wat ze misschien leuk vinden, wat ze goed kunnen, wat ze minder goed kunnen. Goed hoor, goed in het hoekje, dat is lekker. Ja, ik doe sowieso niet zo vaak hoog. Ik doe eigenlijk altijd laag, omdat ik dan ja, wat harder kan poetsen. Ja. Dus ik doe eigenlijk altijd laag in het hoekje. Nederlandse Loterij Sportuur vind ik echt fantastisch. En ik weet zeker dat het heel veel mensen heel blij gaat maken. En ook heel veel mensen aan de sport te krijgen. En dat is natuurlijk altijd wel heel erg fijn. Vanuit Nederlandse Loterij vinden wij dat iedereen moet kunnen sporten. Daarom investeert Nederlandse Loterij in de gehandicapten sport in Nederland. We werken aan de toegankelijkheid van sportaccommodaties. Vergroten de vindbaarheid van sportmogelijkheden in de buurt. En organiseren activiteiten zoals Nederlandse Loterij Sporttour.